Dus dat wat je net zei, mag je nog een keer herhalen? Hoi, ik ben van, ik ben 9 jaar. Ik zit op dansen, zingen, acteren en scouting. Ik speel in de Christmas Carol van de Dutch Stone Dance Division, de rol van Kleine Kees. De auditie van de rol van Kleine Kees was op tv. Uh, toen moesten we een, ja, even wat doen. Heel veel dingen die we eigenlijk deden, kwam, kwam, was, was niet op tv te zien. Dus het was wel veel kleiner op tv dan het in het echt was. Maar het was wel leuk om te doen. Er speelt ook iemand anders die ook auditie heeft gedaan. Een andere rol uh, in de Christmas Carol. Dus dat is wel leuk dat je elkaar al meer ziet. En, we, en er zijn ook twee kinderen uitgekozen worden door de rol van Kleine Kees. Dus uh, zei, ik ben niet alleen over de rol van Kleine Kees. Het verhaal van Kleine Kees is eigenlijk, hij heeft uh, ziekte, uh, waardoor zijn been het niet goed doet. Uh, en daardoor kan hij niet goed lopen. Zijn vader kan, hij heeft niet zoveel geld, waardoor hij niet kan betalen om zijn been beter te maken. En het huis en al die dingen. Uh, en en Scrooge betaalt hem niet genoeg. Dus daarom uh, heeft hij te weinig geld. Voor kleine Kees. Um, ik vind ze heel, heel goed in dansen. Ik zou later ook um, zo goed willen worden in dansen. Ze zijn ook heel professioneel. En ze kunnen ook heel goed acteren. Ik vind ze uh, denk ik wel een van de beste dansen van de Dutch de Dance vision zelf. Ik denk dat ik het allerleukste in de voorstelling wel vind, uh, het zingen. Want dan heb ik een hele zangsolo. Dan kan ik me gewoon laten zien wie ik ben en waarom ik dit doe, omdat ik uh, zingen ook heel leuk vind. Maar uh, dan sta ik gewoon heel mooi op het podium in het midden. Gewoon om en ik te staan van de show. Ik, ik denk dat ik het allerspannendste wel vind. Het vallen van um, ons huis af, want dan doen we een spel. Uh, en dan vangen ze me wel op. Uh, maar het is wel spannend, maar ik moet wel doen dat ik het leuk vind, dus dat is vond wel heel irritant. Want dan denk ik in mezelf, waarom doe ik dit? Nee, niet nu. Er komen ook familieleden naar me kijken en mensen die ik ken. Um, zoals mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn oma, mijn andere opa en oma. Uh, mijn logopedie is deze vroeger, voor de rest weet ik eigenlijk niet. Volgens mij mijn leven ook, mijn tante, mijn oom, mijn oom. Ik weet wel het echt niet heel veel meer. Het zijn er al best veel. Ja, er zijn volgens mij nog meer, maar ik weet niet um, wie dan. En um, ja, zeker ze waren daarvoor ook al de op ze vinden het fijn dat ik het leuk vind. Um, maar ze doen wel echt alles voor me. Ze rijden voor me heen en weer. Ze dus zijn topouders. Wat voor dit moment is denk ik um, ja, als ik um, iedereen dan weer dat kedje dan weer geld geef en dat het dan een feest is dat iedereen weer blij is. Um, dat ze eigenlijk weer gelukkig moment is heel dat ze allemaal weer blij zijn eigenlijk dan weer. Ja.